De wilde eend, Anas platyrinkos. Een geweldig beest, een geweldige diersoort om dit verhaal over evolutie mee te beginnen. Laten we kijken of we ietsje dichterbij kunnen komen. Ik ga niet springen, dan ga ik dood. Uh. Nu moet ik natuurlijk heel voorzichtig zijn. Anders schrik ik die beesten af. En dan kan ik helemaal niks over ze vertellen. En niks laten zien. Mooie kraai trouwens: Corvox vulgaris, geloof ik. Corvox vulgaris, ja. Ik doen alsof ik er niet naar kijk. Ze hebben me gespot. Afijn. <laughs> als je goed kijkt, dan zie je hier twee mannetjes. Vrij bijzonder, twee mannetjes dieren bij elkaar die niet aan het vechten zijn. En een vrouwtje. Het vrouwtje, dat ziet er wat minder spectaculair uit. Vrij normaal bij vogels en bij heel veel andere dieren. En ze lopen nu rustig aan weg. Want ze hebben wel degelijk door dat ik hen volg. Enfin... Ik ga je niet verder storen, maar ik ga jullie wel wat vertellen verder over deze eendensoort. Deze eendensoort is verwant aan een heleboel andere eenden. We kennen natuurlijk allemaal de pijlstaart eend, en de kuif eend, en de peking eend. En aan alle, deze, alle drie deze eenden zijn ze op heel verschillende manieren verwant. Vandaag ga ik jullie uitleggen wat een soort is. Wat een ondersoort is, hoe verschillende eenden aan elkaar verwant zijn, en over hoe een verre verwant van de eend als waakdier kan dienen, doordat hij die zo goed kan schreeuwen. Tot zo! En we zijn weer terug in de studio die eigenlijk mijn woonkamer is. We gaan het inderdaad hebben over eenden in context van soorten en verwantschap, als introductie voor het nieuwe hoofdstuk over evolutie. Wat is nou eigenlijk een soort? Dat is wat ik eerst moet gaan uitleggen voordat ik jullie kan vertellen over hoe verschillende soorten over de evolutionaire geschiedenis zijn ontstaan. Eén soort is in de biologie een groep organismen die samen vruchtbare nakomelingen kan krijgen. Het is dus veel specifieker gedefinieerd dan een soort in het dagelijks taalgebruik. Een soort is een groep organismen, dus een groep individuen die samen vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Om dit goed uit te leggen zal ik even het voorbeeld nemen van wilde eenden. Wilde eenden, Anas platyrhynchos, is de wetenschappelijke naam daarvan. Die behoren allemaal tot dezelfde soort. En dat kun je zien door bijvoorbeeld twee van die eenden bij elkaar te nemen. In dit geval hebben wij hier een mooie mannetjes eend. En een vrouwtjes eend, mannetje is die met de groene kop. En die kunnen samen in elk geval kuikentjes krijgen. Hele lieve, schattige baby -eendjes. En zo'n heel lief, schattig baby als het een beetje goed gaat, groeit die ook op. In dit geval was het een vrouwtje, wordt een vrouwtjes eend. En die kan met een nieuwe woord, mannetjes eend, kan die ook weer samen kuikentjes krijgen. Dat betekent het als je vruchtbare nakomelingen hebt. Dus een nakomeling is een kind. En vruchtbaar betekent dat je ook nog kinderen kan krijgen. Echter kan het ook zijn, er zijn situaties waarin twee verschillende soorten wel nakomelingen kunnen krijgen, maar die nakomelingen... Blijken niet vruchtbaar te zijn. Een voorbeeld daarvan is als een wilde eend, dit gebeurt in de natuur soms, gaat paren met een pijlstaart eend. Pijlstaart eend anas acuta, dat was anders dan anas platyrinchrose zoals we net hadden gezien. Anas acuta, hier heb ik, nou, stiekem heb ik even twee mannetjes laten zien. Waarom? Dat vertel ik je niet zo. Maar hier, hier zie je inderdaad een mannetjeseend van de wilde eend. Hier een pijlstaart eend. Je ziet wel waarom die pelstaart wordt genoemd. En die kunnen samen kuikens krijgen. Maar, dames en heren, die kuikens die groeien op. En zie je heel leuk, hier zie je een volwassen mannetje van een hybride, noemen we dat dan, van een pijlstaart-eend en een wilde eend. En die heeft een kop die een beetje de kleur heeft van een mannetjes wilde eend, en een beetje de kleur van deze, en ook een soort van kortere pijlstaart. Prachtig. Maar zodra die probeert te paren met uh, bijvoorbeeld een vrouwtjes-eend van de wilde eend, dan blijken daar geen nakomelingen uit te komen. Met andere woorden, deze mannetjes-eend is steriel. Hij is niet vruchtbaar. En dus kunnen wij zeggen dat de wilde eend en de pijlstaart eend niet bij dezelfde soort horen. Echter, dat twee individuele organismen er anders uitzien... Betekent absoluut niet dat ze het niet bij dezelfde soort horen. Je hebt bijvoorbeeld de wilde eend. Die komt heel veel voor over de hele wereld. En verschillende mensen hebben hem op verschillende manieren ook gekweekt. De Peking eend, jullie kennen dat misschien alleen maar als gerecht, is een ondersoort of een ras van de wilde eend aan de Dat het de ondersoort is kun je zien aan dat wij hier een derde naampje hebben toegevoegd. In dit geval domestica, gedomesticeerd. En die Peking eend. kun je nu zien, die ziet er heel anders uit dan zo'n wilde eend. Maar ze kunnen wel samen nakomelingen krijgen. En die nakomelingen, hier zie je zo'n mooie hybride nakomeling, witte een wit lichaam en een zwarte kop. Die kunnen ook weer paren met uh, bijvoorbeeld hier een uh, natuurlijke wilde eend. Natuurlijk. En ook die kunnen weer kuikentjes krijgen. Dus uiteindelijk heb je ook hier weer te maken met twee organismen van dezelfde soort, zelfs als ze er anders uitzien. In dit geval spreken wij van ondersoorten of rassen. Als laatste wil ik het met jullie hebben over verwantschap. Want zo'n soort is natuurlijk niet in zijn eentje op aarde. En zo'n soort is uiteindelijk verwant aan andere soorten omdat ze vroeger een gemeenschappelijke voorouder hadden. Hoe precies verschillende soorten ontstaan, daar gaan we vanaf volgende les mee bezig. Maar nu ga ik jullie even uitleggen wat voor verwantschappen er allemaal zijn. En dat gaan we weer doen aan de hand van onze welbekende Anas platirinkos. Anas platirinkos is als geheel een soort. En die soortnaam bestaat uit twee onderdelen zoals jullie al eerder hebben gezien. Anas en platirinkos. Anas is wat we noemen de geslachtsnaam. En Anas platirinkos als geheel is de soortnaam. Maar er zijn ook nog andere variaties op anas. Zoals bijvoorbeeld die pijlstaart eend, anas acuta. Ze hebben die naam gemeen, dat eerste deel van de naam. En dat is de naam van het geslacht waar ze allebei bij horen. Geslacht, dan denken jullie natuurlijk meteen aan he, mannetje en vrouwtje. Maar in de ordening, in de evolutie, praten wij over geslacht als een groep dieren, een groep Diersoorten, of plantensoorten, of schimmelsoorten, of bacteriesoorten, maakt niet uit. Een groep soorten die allemaal dicht met elkaar verwant zijn. Een geslacht. En dat geslacht, dat heet dus anas in, in de wetenschappelijke termen. We noemen ze ook wel de grondel-eenden. Maar dat is natuurlijk niet het enige, de enige verwantschap in de biologie. Als je wat verder kijkt, dan kun je bijvoorbeeld ook gaan denken aan de knobbelswaan. Zwanen die lijken ook wel een beetje op eenden, lijken niet zoveel op die wilde eend als dat uh, bijvoorbeeld die pijlstaart eend, maar er zijn nog steeds wel overeenkomsten. Ze hebben nog steeds die platte bek, ze hebben uh, die flipperpoten, ze leven in het water. De algemene vorm kun je dus nog wel herkennen. Samen, dus deze drie vogels en nog een heleboel andere vogels bij elkaar, die noemen we een familie. En is de familie van de eendachtige Anatidae. Maar zo kun je die groep natuurlijk nog groter maken. Want die hele familie die is ook weer verwant aan bijvoorbeeld de kuifhoenderkoet. Die wordt in het Engels ook wel de Southern Screamer genoemd. Ik ga jullie even laten luisteren waarom dat zo is. Je kunt je voorstellen dat dit zo ontzettend luid is dat mensen in Zuid-Afrika, of Zuid-Amerika, sorry, waar deze, waar deze soort in het wild voorkomt, ze soms ook wel eens gebruiken als waakdieren. Omdat ze dit geluid nou maken in respons, in antwoord op dingen die vreemd voor hen zijn, waar ze bang voor worden. Ontzettend angstaanjagend, maar ontzettend geweldig. Hey, en samen noemen we al deze vogels, noemen wij een orde, de orde van de eendvogels, antireformes. Um, maar we zijn nog niet klaar hoor, want die kuifvroende koet is nog enigszins gerelateerd aan de eenden. Maar je hebt natuurlijk ook nog andere vogels, zoals bijvoorbeeld de kleine rennenkoekoek, een van mijn favoriete vogels. Kan heel goed rennen, kan heel goed jagen. En als je deze hele groep bij elkaar neemt, dan noemen wij dat een klasse. En die klasse, dat zijn gewoon de vogels als geheel, alle vogels bij elkaar. Ook de uilen, ook de havikken, ook de struisvogels. Ze behoren allemaal tot dezelfde klasse van vogels. Maar hiervoor hebben jullie ook nog geleerd over die grote diergroepen hè, bij ordening. En jullie weten nog wel waar vogels bij horen, toch? We horen bij de gewervelde, bij de gordaten noemen we dat ook wel. Net zoals de bruine rat, of net zoals ik, of jij waarschijnlijk. En zo'n hele grote groep, die nog groter is dan de klasse, die noemen wij afdeling. En dan heb je nog één laatste term, één laatste, nog grotere groep. Die kennen jullie al. Dat is het rijk. En in dit geval horen al deze organismen tot het rijk van de dieren. En dan kun je zelfs nog groter gaan. Je kunt, ik heb hier als voorbeeld even de vliegzwam genomen. Dat is natuurlijk een schimmel. hoort bij een ander rijk. En als je daar nog een vierkantje omheen zou trekken, zou je het hebben over alle organismen samen. Nu, dit is de manier waarop organismen worden geordend in de evolutie. En dit is een manier om ook de evolutionaire verwantschap aan te duiden. Elke van deze splitsingen hier is het punt waar dieren een, gemeenschappelijk voorouder, een gemeenschappelijke voorouder hadden. Die twee eendensoorten die hadden dus nog relatief recent een gemeenschappelijke voorouder. Die ene soort hadden dan weer een gemeenschappelijke voorouder met bijvoorbeeld de zwanen, wat verder terug in het, in het verleden. En zo kan je nog verder terug om ook de gemeenschappelijke voorouder met de kuifhoenderkoet te vinden. En zo voort. Daar ga ik jullie de volgende les meer over vertellen over hoe specifiek. Die verschillende soorten uiteindelijk zou zijn ontstaan. Maar voor nu wens ik jullie heel veel succes met al dit bevatten. Fijne dag verder.